Allereerst wil ik je een heel gelukkig nieuw jaar wensen. Het mag nog wel, want het is slechts een weekje geleden. <laughs> Tenminste vind ik. En uh, het leek me leuk om dit jaar af te trappen met een geweldig product dat ik onlangs heb ontdekt. En ik heb hem al even genoemd in mijn vorige video. Maar um, ik wil daar gewoon een hele video aan wijden. En het is, da -da -da -da, het is de Brow setting van Maybelline New York. En dit is een wenkbrauwproduct en het is echt super geweldig. Want soms kun je gewoon niet kiezen of je poeder zult pakken voor je wenkbrauw of jij shampoo. En, en deze heeft ze allebei. En dat is echt super, super geweldig. Dus ik ga het hierover hebben. Ik zal uitleggen waar het voor is, wat je ermee kunt doen, hoe je het kunt doen. En ook de verschillende soorten producten die er zijn. Oké, okay, allereerst. Wat is het nou precies? Nou, aan de ene kant heb je zeg maar een heel dun stikje. En dat is echt super fijn, want daar kun je echt minimaal mee bijtekenen. Dit is dus niet om harde gestreepte wenkbrauwen te maken, maar echt om die mini, mini haartjes na te kunnen tekenen. En dat is echt de meest natuurlijke manier van je wenkbrauwen bij tekenen die er bestaat. Dus dat is al fantastisch. Maar soms wil je ook gewoon je wenkbrauwen iets meer kleur geven of iets meer opvulling. En dan is poeder heel erg fijn. Aan de andere kant zit een soort, ja, um, een soort sponsje. Ik zal hem even iets dichterbij houden. Kijk. Oh, dus ik komt hij mooi in beeld. En um, daar kun je eigenlijk je wenkbrauwen een klein beetje mee afpoederen. En um, ik zal laten zien hoe het op mijn hand uitziet. Ik zal een paar stipjes zetten. Je kunt het er maar zo dik of zo dun maken als je zelf wilt. Het is, uh, het is echt ideaal. Omdat je eigenlijk een combinatie hebt van de twee fijnste producten voor je wenkbrauwen. En ik was eerder al zo erg te spreken over zo'n dun uh, penseeltje voor je wenkbrauwen. Want ik had die van Estee Lauder. Die was best opgrijzig. Ja, nou hij is ook helemaal op. Dus ik kan hem niet laten zien. Ik kan wel de andere kant laten zien. Highlighter. En dan zie je ook dat het echt zo'n super dun um, penseeltje was. En dat vond ik zo fijn om je haartjes bij te tekenen. En um, ja, het feit dat dit product het ook heeft maar het poeder en het uh, soort potloodje in één. Ja, dat is echt gewoon Fantastisch. Nou, heeft, uh, Maybelline heeft eigenlijk drie kleuren op de markt gebracht. En ik heb natuurlijk echt super licht haar. Maar ik heb best wel donkere wenkbrauwen. En de allerlichtste tint die is echt maar, ja, heel licht zandachtig. En die is echt als je haartjes bijna niet te zien zijn, kun je die pakken. Als je iets donkere haartjes hebt, dan heb je de middelste tint. Um, daar zat ik nog een klein beetje over na te denken. Maar die was echt wel iets lichter bruin dan mijn wenkbrauw. Dus ik heb de allerdonkerste kleur gekozen. En dat is dark brown. En ik zal hem even op mijn hand laten zien als ik hem teken. Die is echt, ja, iets wel heel donker hoor. Maar um, ik, je ziet dat ik hier een iets hardere streep heb gezet. En hier wat lichtere streepjes. En dan is het potloodje ook, of ja, het, hoe zullen we het noemen? Maar die stik. Dat hele dunne stifje... ...is dan ook iets lichter. Dus um, ja, mijn wenkbrauwen die hebben gewoon best wel een donkere kleur nodig... ...omdat ze ook gewoon donker zijn. En um, het is wel belangrijk dat je de juiste kleur kiest om het bij te tekenen. Dus uh, ik zal laten zien hoe je je wenkbrauwen met dit product kunt bijtekenen. Um, wat ik altijd mooi vind is dat ik zeg maar het boogje dat je hier hebt... ...dat ik dit net iets voller maak. Omdat het zeg maar, ja, het is niet vol. En ik vind het gewoon mooier om het iets ronder, iets voller te maken ook aan deze kant. En dan teken ik het altijd aan de bovenkant bij. Want er zitten ook wel een hoop haartjes die wat lichter zijn. En die neem je dan meteen mee. Um, ik teken ook vaak iets aan het uiteinde dat ik de wenkbrauw iets langer maak. En als ik bijvoorbeeld voor een avondmake-up ga, dan maak ik ze net nog iets heftiger en iets langer, iets opvallender. Maar voor een gewone kantoordag hou ik het vrij, um, vrij rustig. <laughs> en um, het voetje zet ik ook altijd iets meer aan. Omdat zeg maar als je je iets dichter bij elkaar toezet, dan uh, lijkt je, je neus iets kleiner Nee, nee, dat is echt ideaal. En mijn ene wing begint iets minder vroeg dan de andere. Dus ik probeer dat effect een beetje... Nou, ik, breng ze, ik probeer ze meer symmetrisch te maken eigenlijk. Um, ik zal je laten zien hoe. Waar ik mee begin is dat ik met dat, stif, uh, met dat ja, stiftje begin. En er zitten hele kleine streepjes bij dit boogje. Ik zal even iets dichterbij komen zitten. En dat is best moeilijk, want ik weet eigenlijk niet precies of ik al goed richt. Kijk gewoon in de spiegel, maar... En dan zet je kleine streepjes en probeer je, je iets, ja, de vorm iets mooier te maken. Of ja, ik vind dat iets mooier. Iets voller. En het heeft al zo'n effect. Want kijk even naar deze kant en deze kant. Ik vind ook dat het je, ja, het lift je gezicht lift iets meer. Het lift je ooglid wat meer. En het geeft je een opener uitschaling. veel ja, veel opgewektere uitschaling. Alsof je meer alert bent of zo Ik kan het niet helemaal zeggen. En wat ik ook mooi vind, is om, uh, om dit uiteinde iets langer te maken. En dat doe ik vanaf de onderkant. En teken ik heel ietsje bij. Zo, en het is, ja, het is een beetje wat je zelf uh, mooi vindt. En soms heb ik ook zo'n kleine gap hier zitten. Die kunnen we ook een klein beetje vullen. Gewoon er zachtjes lang strijken. En dan heb je al echt zo makkelijk een mooie wenkbrauw. Ik zal het ook even aan deze kant doen. Zo, en dan gaan we ook het voetje iets doen en dat is best moeilijk. Want je wilt het natuurlijk hebben en je wilt niet dat het er echt, ja, alsof je echt van die streep hebt getrokken van je wenkbrauw, Want dat wil je niet. Je wilt gewoon lekker natuurlijk en alsof het altijd zo is geweest. En um, het is de kunst om met je haartjes mee te strijken. Heel zachtjes, alsof je haartjes tekent. En je ziet dan meteen wat het effect is. En ik zet dus bijna geen druk. Ik zet helemaal geen druk. Ik strijk er gewoon zachtjes langs en ik ga met de haartjes mee. Ik doe alsof ik mijn eigen haartje steken, maar dan super zacht. Zo. En je moet ook een klein beetje... Ja, een beetje spelen. Kijken wat voor jou handig is. Zo. En um, dat voetje kun je ook heel mooi met het poeder een klein beetje aanzetten. En um, ja, als mijn winkbrauwen iets meer opgevuld moeten worden, omdat er een paar haartjes missen of dat, het niet helemaal, dat ze het niet helemaal perfect in model zitten, dan is dat poeder gewoon heel erg fijn. En dan kun je ook eigenlijk zachtjes langstrijken. En het komt er vanzelf uit. En dat vind ik echt ideaal. En ook wel goed gedoseerd. Maar als je iets harder drukt, dan komt er iets meer uit. En strijk je er gewoon zachtjes langs, dan komt er iets minder uit. En zeker vind ik het mooi als dat begin van je wenkbrauw niet keihard kei is. Maar eigenlijk van iets lichter, vanaf hier gezien, naar iets donkerder verloopt. Kijk, en we kunnen hier ook nog wat poeder aanbrengen om de wenkbrauw iets meer op te vullen. Als je het maar niet te hard maakt en niet te streperig. En dat vind ik altijd zo zonde. Ook um, als mensen zeg maar, hun wenkbrauwen hebben laten tatoeëren. Omdat ze zelf eigenlijk geen haartjes hebben. Dan zijn het altijd van die kei en keiharde strepen. En dat vind ik zo zonde. Want um, ja, weet je, zo zien wenkbrauwen er niet uit. Laten we eerlijk zijn. En ik moet wel zeggen, ze hebben tegenwoordig een soort 3D techniek met wenkbrauwen. En dan kunnen ze net je haartjes echt natekenen. Maar dan zeg maar tatoeëren. En dan, ja, het lijkt gewoon alsof het echt is. Dat is echt bizar. Heel erg mooi. En ze kunnen ook zelfs haartjes erbij implanteren. Dat kan. Of erbij plakken. En um, ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dus als je daar ervaring mee hebt of wat dan ook, laat het me weten. Want dat vind ik echt interessant. Ik wil het echt gewoon graag weten. En ja, dan heb je eigenlijk dit resultaat. En je ziet echt dat mijn wenkbrauwen iets voller zijn. En ze zitten iets dichter bij elkaar. Ik vind dat gewoon mooier. En ik heb de boogjes iets meer aangezet. Dat het verloop, ja, vind ik gewoon nu mooier op deze manier. En het gaat gewoon zo makkelijk. Je bent echt met, nou ja, met één minuut... Ben denk ik wel klaar. En dat is zo, ja, dat is echt zo fantastisch. Dus ik zou zeggen, zeker een aanrader. Dus schrijf even na welke kleur voor jou het beste zou zijn. Um, deze kostte iets van 11,99, 12 euro of zo. Volgens mij rond die prijs. Maar je moet me even verbeteren als ik fout ben. Um, maar ja, ik vind het een prima prijsje. En laten we even kijken hoe lang die stick is. <laughs> Dan zien we ook meteen hoe lang je ermee doet, toch? Um, even zien. Oh ja, hij is zo lang. Dus um, ja, we zullen zien. Laten we doen alsof ik hem net heb gekocht. Ik heb hem nu twee weken. Oké. Okay, dus ik heb hem nog niet super veel gebruikt. Maar het is ongeveer dus zo'n stuk. Hoe lang zou je ermee doen? We zullen het zien. Ik zal het wel zeggen in een andere video als die op is. Maar um, ja, ik vind het echt een geslaagd product. En um, ik hoop dat jij er ook iets aan zult hebben als je het moeilijk vindt om je wenkbrauwen op een mooie manier bij te tekenen. Um, ja, dan is dit product zeker iets voor jou, want het is zo makkelijk en snel. Je neemt het zo met je mee, ook in je handtas. En um, ja, het knoeit ook niet zo. En ik vind dat die combinatie van en het poeder, in een soort sponsje en dat hele dunne stifje, dat is gewoon echt, ja... Top combinatie. <laughs> uh, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er iets van hebt opgestoken. Um, duimpje omhoog. Als je hem leuk vond. En abonneer je gelijk even op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En je wilt dus vaker van zulke video's zien. Dat zou ik echt super leuk vinden. En heb je nog tips, opmerkingen. Uh, vragen of suggesties of wat dan ook, uh, andere dingetjes, laat het me weten en laat een comment achter, want ik vind het echt super leuk om ze te lezen en op te reageren en ja, het is gewoon fantastisch. <laughs> Ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en een fijne avond.